Dus er is nu heel veel speculatie dat Joe Biden binnenkort naar het Midden-Oosten gaat. Maak kans op een gratis golfclinic bij Raad het Aandeel. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan. Tech versus Fund. Dus er is nu heel veel speculatie dat Joe Biden binnenkort naar het Midden-Oosten gaat... om daar een oliedeal te te te sluiten. Oh. Nou, als dat gebeurt, ja, dan is de vraag: uh, wat hebben ze afgesproken? Ja. Maar makkelijk wordt het niet. Want Saudi-Arabië, zoals je waarschijnlijk weet, die zijn helemaal afhankelijk van olie. Net als Rusland. Mm -hmm. Maar laten dat nou net de enige twee landen zijn die eventueel meer olie uit de grond zouden kunnen halen, want de rest lukt dat niet. Dus ja, het is, een, het is een hele moeilijke onderhandeling. En zeker ook als je weet dat de verhouding tussen Amerika en Saudi-Arabië de laatste jaren niet zo heel goed gelopen is. No, no, no, nee. Dat, het is eigenlijk een soort spelletje deal or no deal. Ja. Dus als er een deal komt dat Biden in het Midden-Oosten een deal krijgt, dan gaat de olieprijs een beetje zakken. En dan moet je wel even opletten. Hoe ziet die deal er precies uit? Want heel ver zakken kan het volgens mij niet. Mm -hmm. ja, maar wel een beetje. Maar als er geen deal komt, ja, dan kan het ook zomaar zijn dat die olieprijs nog naar 150 dollar per vat gaat. Ja. Ja, dan is de rek bij Shell er ook nog niet uit. Raad het aandeel. Iedere maand maak jij weer kans op leuke prijzen bij Raad het aandeel. Dit doe je door het aandeel goed te raden en in te vullen op wwwkuskecom Raad het aandeel. Het is een defensief aandeel dat in tijden van economische neergang overleeft of bloeit. De kwartaalcijfers van het bedrijf waren iets beter dan voorzien en ook was het bedrijf positiever over de verwachtingen van heel 2022. Het krijgt een koopadvies en grote banken Citigroup en JP Morgan Chase hebben zelf al aandelen van dit bedrijf aangekocht. Nu jij nog, maar waarschijnlijk investeer je er al dagelijks in.